In het interview dat je nooit hebt gegeven, beschrijf je jezelf als voortdurend en stevig op de grond. Een staafvaste vrouw van een huwelijk dat te vroeg strandde. Ook toen je de toon van het gesprek met duimen in je oren deed stokken, luisterde je met je gezicht. De uitdrukking leek als gegoten. Als een plotselinge duik in de sloot, Naast de boerderij waar je gewoond hebt. Nog een kindmeisje met kniekozen tot aan haar nek. Nog de boodschapster voor de buurvrouw, die een lappendeken en een zielig hoopje hooipaal was, gevonden in een schuur op het land. 79 zijn de jaren die geteld moeten worden. Ik tel er inmiddels 1196 weken bij op en nog kom ik dagen tekort.